Welkom bij Tomzorg. Heeft u een rolstoel of wilt u een rolstoel aanschaffen, dan is vaak de vraag of daar een kussen bij moet. Rolstoelen geleverd door Tomzorg hebben allemaal al een comfortabele zitting. Maar indien u wat minder vet op de botten heeft, of het is bijzonder koud buiten, want ook aan de onderkant koel je natuurlijk in een rolstoel af, of je wil gewoon wat meer zitcomfort hebben dan is natuurlijk een standaard rolstoelkussen zoals het door Tomzorg geleverd een zeer goede optie het kussen bestaat uit koud schuim met een hoes die waterafstotend is een onderkant die anti-slip is zodat uw kussen niet makkelijk uit de rolstoel glijdt en voorzien van een ritsluiting zodat u altijd eenvoudig de hoesten af kunt halen en kan wassen. En zoals u ziet aan de binnenkant koud schuim, maar zeer hoogwaardig koud schuim. Dat betekent een schuim dat een hoog zitcomfort geeft. Maar tevens op langere termijn nog steeds dat zitcomfort garandeert. Gaat u lang gebruik maken van een rolstoel. U gaat echt uren in de rolstoel zitten. Dan is het prettig om een hoogwaardige kussen te aan te schaffen. En daarvoor heeft tonzorg het antidecubitus kussen. Een kussen bestaand uit traagschuim, een schuim dat onder invloed van uw lichaamswarmte vervormt en exact uw lichaam gaat volgen. Dat betekent dat u geen drukpunten heeft, maar een zeer egale ondersteuning van uw lijf. Een antidecubitus kussen, zoals hier getoond, is al tevens voorzien. Van een vorming naar uw lichaam. Een eerste vorming, want de vervolgens vervormt hij natuurlijk onder uw lichaamsgewicht. Ook voorzien van een rits om als het nodig is de hoes eraf te halen en te kunnen wassen. Zoals zie ziet, één groot gedeelte van draagschuim en voorzien van banden. Om hem ook nog een keer netjes vast in de rolstoel te zetten. Dus zoekt u voor iets wat meer comfort, isolatie, gewoon prettiger zitten, is een standaard kussen van Tom Zorgen Goede Keuze. Gaat u echt uren in uw rolstoel zitten, dan zou het advies zijn om te kijken naar een anti-decubitus kussen. Mocht u overgaan tot de aankoop van één deze DCT kussens, dan wensen we u natuurlijk zeer veel zitcomfort en hopen u in de toekomst bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.